Yes, mensen, welkom bij een nieuw Magneetvis Avontuur. En ik ben niet alleen, ik ben vandaag met nog een paar strijders een strijder hier. Al <laughs> DMD Tim Yay! Odie yes, en zijn cameraman, yeah, yeah. en al MD Ladies voor de Instagram account. We gaan beginnen. Kijk, er wordt hier net een uh, muntje gevonden, en dat zit dan hierin geknoopt. En dat moet dan geluk brengen. Ja. 1 euro en 5 cent. Grappig. Ja, toch? Kijk, nu heb ik er zelf ook eentje. Hier stoppen ze dus muntjes in. Zoals ik al zei. En dat gooien ze dan in het water voor geluk. Dat doen de Chinezen. Dus het voelt ook aan als twee muntjes. Nee, drie zelfs. Even kijken welke het allemaal zijn. Ja. Yes. Zo. Nou, dat is altijd wel leuk, hè? Kijk eens. Om te lachen. <laughs> Lekker, man. Even een paar hebben, patroontjes. Ik heb een paar patronen binnen. Zo. Dat is voor een nationale patronendag vandaag, joh. Niet normaal, joh. Jezus. Kaatjes. Gek, joh. Shit komt uit water hier, hè? hier komen hele gekke dingen uit het water. Kijk, dit mes ook. En hier nog een airbag module airbag van een Volkswagen Audi. En nou gaan we voor die kluis. het volgens mij. Ja, maar ik zei, moet je ook inwisselen? Ja. Ik nou is zo. Zo. Ja, fink. Paspoortje ook erbij. Dat dat eh als dus je met ons mee duur. gaat, hoor. Ja, ja. Ik ja, zie <laughs> het, ik zie het. Hij is een Chinese, kan niet anders. In de Chinezen hebben het heel veel losgeld. Ja, dat is een ja, naam wel, is een Ja. paspoortje. Paspoortje. Ja. Mama momenten. Lekker, man. Lekker. Lekker. Dus jij... Dat uh, wordt modernement, uh, of niet? Jij koopt het avondeten. Ja, ja dat ja. gaat niet. Hij heeft net 3 euro eruit gehaald. Nou, laat me zitten, ik ben er niet met toe bij. Ja, wie weet zit er een gouden mens tussen. Oké, okay, bij deze ben ik nu, ik zeg het alvast. Als ik een volle kluis vind, ga ik hem delen betalen. Zo, so, dan. Gewoon een heel scooterframe. Ah. Kijk eens bij mis. Nee, ja. Lekker hè, dat die kinkpieren uit. komt. Ik ga. Ja. Er altijd een beetje boos om. Hier ben boos. Daar? Daar staat ook wat? Hier? Ja, dat ja, Nee. wel? of niet? Goud. Goud. <laughs> nou, dan wordt het een korte eten met z'n allen jongens. Nou. Ik heb het gezegd, hè, heel het. Hoe kan mijn touw nou om zijn touw inzetten? Ja, jongen. Ja, echt? Meen je dat nou? Kijk. Ja. Goud, ja, goudpink, Kijk eens. Goudpink, ja. Dan word ik gelijk wakker, hoor. Ja, man. Er een stempeltje wel in. Nou, dat is hier nog wel gewoon, kijk dan. Als is zit de eraan. Want ik kan wel gelijk punken je gelijk ook eens testen. Nee. Kijk eens. Een ik ga best op met filmen, maar als alles eruit is, dan uh, krijg je niet ja. te zien. <gul sniff> Kijk eens, daar komt ie hoor. Timothy. op zijn nieuwe fiets. Ja, ja, ja, we Kom maar kapen met een dikke kruisje. Lekker. Kijk eens. Die is kik, hè? Ja, toch? Waar is je zadel dan? Ja. <gul sniff> ja we hebben de baan op weer een kluis. Ja, dat uh, komt ervan uh, bij hoor. zo, je ziet het lekker, onder jij ja, hier, uh, ja. ben je weer eens duiken. Ja, uh. Dat is het risico van het vak. Dat is mijn camouflage. Ja. Zo, wat vinden jullie van mijn nieuwe bril? Heb iemand nog een doekje? Want uh, ik zie zo weinig. <laughs> oh. Echt een proces verbaal maken hier. Nee, nee, nee, zit hier in de computer aan het zijkant. Wat is uw naam? U staat. Uh, zei, uh, ik, mijn naam. staat niet in het systeem, zie ik. Oh. <laughs> <laughs> ja, ik ga laat, Ja? Zo, moet je deze zien. Jee, yes, yeah. jij. Kijk dan wat een mes joh. Deze is gek hoor hé. Bizar wat een ding. Zo. Kijk dat had je nou niet moeten doen. Ja. Ik hou hartstikke veel van jou jongen. Wat, wat een lieve jongen toch ja. hè? Kijk eens. Prachtig. Nou ik stop. Ik stop hem in mijn doos hier. Kijk eens. Hier gebeurt het, hier is het aan. Het is aan hier. Kijk eens wat ik nog meer heb. Een blik, een blik bier. Kettingslot. Hey, nog zo'n dingetje van de Chinezen, of niet? de ze in. Nee, niks. Moet je nou kijken. Een hele kapzaag. En de lachgaspatronen. ja ja kijkers dat was weer een te gave avontuur acht kluizen aan de magneet gehad lachen gieren bril ook met die gasten al dnd en Timo D. check ook even hun kanaal daar komt die uh, gouden knaller nog even voorbij die ketting heel ziek ook en uh, voor uh, nu vergeet op mijn uh, kanaal even niet te abonneren belletje aan blauw duimpje laat een leuke reactie achter en tot later